Hallo mensen, leuk dat weer kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gta5, elders, plie, en moor. En vandaag ga ik op pad met mijn eigen ambulance die de releasing gaat vandaag. Hij komt uh, eigenlijk ongeveer op hetzelfde tijdstip als deze video online komt, komt hij uh, op gta5mods. Mits ik direct toestemming krijg, want het kan zomaar zijn dat hij uh, uh, pending staat. En dat betekent dat iemand hem geloof ik nog gaat controleren of het wel een echt model is en zo. Uh, en uh, noem allemaal maar op. Maar uh, in ieder geval, ja dit is hem, kijk eens aan wat een gaaf ding. Jullie hebben natuurlijk al een beetje gezien in video's, maar hij is nu toch echt af. Uh, er worden nog hele kleine dingetjes even gefixt, uh, maar ja dat, dat stelt allemaal niet heel veel voor. Uh, of dat gaat, nou dat zijn dingen, ja leuke veranderingen, maar vooral wat ik probeer te zeggen daarmee is dat, het, uh, dat jullie nu... Wat jullie nu zien, zullen jullie nu ineens een hele andere ambulance gaan zien nadat die dingen zijn gefixt. Dus daar hoef je geen zorgen om te maken als je dat al zou doen. Uh, ja, de, de 132 dus uit Zuid-Limburg of door Maastricht. Um, het kenteken klopt niet, moet ik even aanpassen nog, dat zie ik wel. Dat uh, is namelijk wel een heel uh, nieuw kenteken voor een uh, oud busje, want het is een oud busje. Namelijk eentje uit 2011 als het niet eerder is. Ik denk dat deze sprinters vanuit 2010, 2011 uh, in de productie zijn gegaan. Uh, en inmiddels al uh, twee generaties verder zijn. Uh, sinds kort rijden de nieuwe sprinters. Ja, eerlijk gezegd hebben ze een beetje dezelfde voorkant. Alleen zit er zo'n... Oh, nu wil ik wijzen, maar dat kan alleen in 5M. Boven het kenteken zit zo'n... Zo zo ja, lipje zeg maar omhoog. Zo'n zo zo streep. Dat ik denk van wat vak staat. Maar goed. Natuurlijk is het niet dezelfde voorkant, maar ja, het is, een, het is ook een facelift, maar een andere facelift dan de 2016, dan het 2016 model. En die heb ik niet in mijn game staan, dus die kan ik nu ook niet vergelijken met jullie. Ik ga zo meteen even voertuigcontrole doen en jullie binnen en buiten laten zien. Uh, wat er nou allemaal in zit, dat doe ik door middel van de opname die ik nu linksonder in beeld ben maken. Wij gaan in ieder geval blauw, nou geen testen, dat doen ze in het echt nooit voor de mensen die er denken nee ze testen niet de sirene in het echt. Ze doen wel de rest testen. Maar wij doen gewoon uh, uh, alles uh, verder testen wat uh, alles behalve de srenen. Dus gaan we dat even doen, mijn collega gaat achterin, uh, alles controleren, apparatuur. Uh, en uh, laten we beginnen. En dan. Wat ik al zei, met die opname links ga ik jullie dadelijk even rondvliegen rondom de ambulance. Uh, want uh, dat is natuurlijk wel. Uh, Dan kunnen we net wat meer bekijken. Dan kunnen we binnen, binnenin wat beter kijken en zo. Dus uh, laten we dat zo even doen. Extra in en we doen voertuigcontrole. controle. ja de, de credits moet ik wel even benoemen want het busje zelf die is uh, door uh, uh, Glorious modding uh, geconverteerd en zo die is te downloaden op GTA 5 mods dan heb je de opbouw en uh, of nou eigenlijk gewoon de hulp van meeste, of ja het meeste is geholpen en gedaan door animods mods. Uh, ik zou dan hem maar het begin met het helpen dat is gedaan door Jesse van Heumods. Uh, dus ook zou dat naar hem natuurlijk Um, dan hebben we nog de opbouw boven en die laat ik dadelijk dus nogmaals zien. Uh, met een uh, vlucht eromheen zeg maar. Ja, die is gemaakt door Modding Nederland, ook shout-out naar hun, hem. En ik geloof dat Mark Mots NL daarbij ook nog heeft geholpen wat ik zo snel zag. Maar dat weet ik niet zeker. Moet ik trouwens even uh, dat durven niet te zeggen, anders heb je een gratis shout-out van me gekregen. Ik weet wel, tot in ieder niet dat hij Modding Nederland samen met Mark bezig is met een nieuwe Otaris. Um, maar ik weet niet of hij ook met de opbouw heeft geholpen en dan hebben we nog uh, wat onderdelen zoals deze stangen hier aan de onderkant en aan de achterkant we melden ons trouwens alvast in uh, door Tube It Gaming dat is uh, van het uh, unlocked model uh, unlocked Otaris model en uh, voor de rest uh, komen de, de Strike op achterin dat is ook van Enomods uh, dus uh, ja dan heb ik geloof ik alle credits wel gehad dan hebben we hier binnen nog wat uh, een visserpaneeltje en een uh, telefoon en zo en het kastje door heumods en de visser paneel is van uh, Modding nederland het schermpje zichtbaar hiervoor dat is van animals voor de rest hebben we geloof ik alle credits wel gehad we gaan nu uh, meteen door naar een reanimatie uh, melding en het regent maar dan zie je wel blauw mooi oh ja, knipperlichten die zijn ook die zal ik zo laten zien zo daar uh, ben ik dan of uh, weer of daar ben ik nog steeds want uh, ja, dit, dit, dit van de, de rond, het rondvliegen enzo, dat neem ik na, later op dan uh, de hele video met uh, het rijden. Hé, hey, waarom is dat ding dichtje? Huh? hoe kan dit? Huh? oké, okay, raar. Um, in ieder geval, dit is hem dus. Hè? We, we gaan er even omheen vliegen, zoals jullie zien in uh, Rockstar Editor. En we beginnen gewoon vooraan en we eindigen uiteindelijk achteraan. Vooraan sirene speakers en een mods, zoals jullie... Uh, ja, weet je, ik ga de, de, hoe heet het, niet doen. De uh, credits, want die staan netjes in de download en op GTA 5 mods. En die ben ik al de hele video aan het benoemen. Dus dat komt wel goed. Uh, grill, flitsers, Mercedes logo natuurlijk. Uh, Roep nummertje hier. Opbouw. We gaan even, ja, hier dan nog. Flitsers in de spiegels. We gaan eens naar binnen. Hopelijk kun je het nu wel zien. Ja, nu kun je het wel zien. Uh, visserpaneeltje. Voor blauw, sirene, oranje, dag-nacht-sirene, grilflitsers, koplampen, weet ik veel wat de knipperende koplampen nemen aan. Uh, en groen zou je nog ergens bij moeten zitten. Geen idee wat dit eigenlijk is, maar die zat erbij. Een mobile phone met spreeksleutel en een schermpje. En dan gaan we naar achteren. Hier is een strijkerbrankaar. Mooi ding. Voor de rest is eigenlijk uh, alles uh, standaard achterin nog steeds. Hier dan, uh, ja, deze lamp die gaat aan als je achteruit rijdt. Leuk detail. Opbouw natuurlijk, mooie opbouw. Um, gemaakte modding NL of modding Nederland. Uh, ja, voor de rest is skin, dat is gemaakt een appelplantje, maar dat stelt eigenlijk niet heel veel voor. Uh, en niet zijn skin, maar eerder gewoon de skin van ambulance. Zuid-Limburg, zoals je ziet. Daar komen geen stickers op, er komen niet echt logo's op. Dus dat is allemaal lekker simpel. De opbouw, die is dus uh, nieuw gemaakt. Met de zwarte randen, zoals je ziet. Dat vind ik veel mooier. Uh, en beter glas en anders. Eigenlijk in de oude opbouw. Tubit Gaming had die gemaakt. Daar was geloof ik gewoon het glas al blauw. Maar het is eigenlijk de ondergrond is blauw. En het glas, glas gewoon wit. Uh, ligt erin. Hier zo dit golfje is blauw, hieronder is blauw, maar je zit ook gewoon oranje en groen en werkverlichtingen verwerkt. Uh, hetzelfde natuurlijk hier, hier dan boven vooraan knipperlicht. blauw, blauw, uh, oranje werkverlichting blauw, maar ook gewoon oranje hier wederom. Uh, nee wacht, wat zeg je nou blauw, oranje en werkverlichting en zo. Uh, Wauw, nee, blauw, groen en werkverlichting zit hier geloof ik in dit laatste ding. Dit ventilatie gebeuren. Ook leuk detailje. En dan was hem dat geloof ik even heel snel er uh, door doorheen uh, gevlogen, letterlijk. Dus uh, dan gaan we nu verder met de video. Zo, en we staan hier. En uh, waarom nou? Nou, ten eerste, omdat we hier zijn ingespand. Maar ten tweede, wat we er gewoon voor maken, is dat mijn collega hier even een pakketje moest afleveren. Want we zijn een pakjes bezorgen natuurlijk als we niks te doen hebben in de ambu. Um, ik dacht ik laat jullie even snel de te zien. Nou, alarmlichten eigenlijk zie je dus al alle knipperlichten nu gewoon kijk eens voor en achter gewoon in de opbouw zoals in het echt dus links dus rechts en dit zijn dus alarmlichten daarbij hebben we dus nog oranje ik weet namelijk niet of de voertuigcontrole in was gelukt dit was geen oranje dit is oranje dan die loopt nu niet helemaal lekker uh, ja en blauw enzo daar komen we dadelijk wel op uh, wat, uh, wat ik wel uh, heb besloten en uh, eigenlijk uh, enno zei me dat dat ik dat even moest gaan doen. Is om die ambulance nu, en dat is voor mij dinsdag 9 juli, al te uploaden op GTA 5 mods. En dan kun je twee dingen hebben. Tot die donderdag netjes op tijd online staat. Tot die morgen al online staat. Oftewel dus woensdag al. En dan hebben jullie geluk. En dan denken jullie, huh, waar komt hier ineens vandaan? Want dan hebben jullie deze video niet gezien. Of. Hij staat wat later online en van vrijdag, want hij moet dus wel approved worden door zijn admin. Pending staat hij dan. Um, en dat zei ik al, dat dat ging gebeuren waarschijnlijk. En als je boven de 15.000 uh, downloads hebt, wordt hij automatisch uh, blijkbaar uh, geapproved. Maar ja, dat heb ik nog lang niet. Ik heb nog geen downloads. Ik heb er misschien net uh, uh, 100 of 200 van een skin die ik eens heb geüpload. Maak de omwereld sneller, zeker in een tip wat je me net zou doen. Want de handeling van Mule, M -U -L -E, die is wat langzaam. We gaan zoveel mogelijk knippelig proberen te gebruiken. Dus uh, kijk lekker mee hoe we naar de eerste melding gaan, onwel persoon. Ja joh, knal anders op me joh, gek met je Volvo. Ik kan nog zo'n mooie auto hebben. Moet je niet op me knallen. We rijden wel mooi langs de post. Want die ligt hier links. Om hier naar binnen te gaan. Daar. Ik krijg veel de vraag van hoe kun je daar naar binnen gaan. Want ik kan dat niet. Ja dat is open all interior. Dat is een script. daar kun je in veel meer gebouwen waar je normaal niet in kan keuzes maken keuzes maken ik twijfel zo dat is veel ik heb een schaals je moet niet doorschakelen naar zijn 3 als je een berg op gaat dan moet je in zijn 2 blijven maar ja, dat snapt hij automaat toch niet pak gewoon een trambaan hier kan gewoon. Ja. Wat doe je eraan, hè? Met je V90. En zijn we bijna te plaatsen. Gaan we eens aankijken wat er allemaal gaande is. Oh nee, niet op het spoor. Want dan ga je je niet helpen. Oh. Oh. <laughs> Nee, oh shit, dit gaat fout, mevrouw, hier komen inderdaad heel goed, die vrachtwagen, rijdt door, rijd door, nee, Hoi. we gaan eens kijken, goeiedag mevrouw, Kunnen u mij horen en kunt u mij eens vertellen wat er aan de hand is? Natuurlijk kan ze mij niet horen, want ik praat tegen mijn computer en die kan niet terug praten, alleen als iemand anders via Teamspeak of zo tegen me praat. Nou, we gaan eens kijken wat er allemaal aan de hand is, we hebben in ieder geval leven, dat is mooi kunnen we nu rustig aan doen. En dan gaan we eens kijken naar de history, wat is hier gebeurd. Even kijken, een beetje cyanotisch, kortademig, genotisch. blauwe blauw kleur van de huid. Um, wacht even, ik moet het even snel lezen. Uh, Dyspneu, kortademig, sternal pain, uh, pijn op de borst, retro sternal pain. Beetje koud zweten, allergisch voor penicilline, uh, is bekend met astma, uh, lage bloeddruk. Uh, en ze is gevonden hier op straat door omstanders. Um, ja, dat uh, kan dan wel eens iets zijn van een ja, astma-aanval of hart, uh, hartproblemen. Maar ik denk eerder longen nu. Dus ook wordt. We gaan wat medicatie geven. Dat is sowieso handig. Was eigenlijk niet mijn bedoeling om dat ze te doen. Maar dat doen we dus lekker wel. En dan gaan we nog uh, zuurstof toedienen. Dat lijkt me het belangrijkste in deze situatie. En dan gaan we eens kijken hoe het met haar gaat. We gaan er sowieso recht op laten zitten. Want liggen. Dat is nu nog fijn, als je iemand hebt die kort adem is, kun je beter rechtop laten zitten. In ieder geval, uh, ja, dat ondersteunt wel de ademhaling. Misschien nog uh, de armen, wat, uh, ja, niet, niet voorover gekropen of liggen in ieder geval. Uh, dus dit is wel een uh, fijne houding zo. Ik ga eens even kijken wederom wat we voor een vitale waardes nu hebben. En als dat goed is, dan gaan we die... Uh, vrouw meenemen. Saturatie is mooi gestegen, ademhaling is ook mooi. Dit is allemaal perfect. Hartslag is wat, ja, heel klein een beetje verhoogd, maar dat wordt nog niet gezien als een te hoge hartslag, gewoon 90. Maar voor iemand die hier gewoon op straat ligt is dat misschien wat bijzonder. Maar we gaan gewoon A2 richting ziekenhuis. Het ziet er allemaal goed uit. Bloeddruk is perfect. Ademhaling 19 is ook goed. Saturatie 96% met zuurstof is dat goed maar een trein aan. Eens kijken of ze nu Of ja ik wil zeggen of ze nu wel instapt, maar ik moet zeggen, eens kijken of ze nu instapt, want normaal doen ze dat niet. Zo te zien gaat ze dat wel doen. Mijn collega stapt in ieder geval in, die gaat het op elkaar zitten. En dan zou best een mevrouw ook moeten instappen. Hoe deed ik dat ook weer? En van Nico. Ja, op, erin. En die zit nu op de stoel. Normaal moet je natuurlijk andersom, hè? patiënt op de brancard, collega op de stoel. Maar dat wil hij nu even niet. We zetten deze lekker aan, anders gaat onze mooie ambulance kapot. Blauw eruit. En dan gaan we naar het ziekenhuis. En dan krijg je hier gewoon lekker lekker door. Het is natuurlijk handig is als je zo iemand eigenlijk zo snel mogelijk in ambulance legt. Hè. Uh, dat kan geloof ik ook wel treat in ambulance behandel in ambulance maar ik weet niet of dan uh, wat er dan is. Dat hebben we nog nooit gedaan eigenlijk een kruispunt hier misschien ook links moet aanhalen dan nog uh, zeker met het weer hè? wil je iemand zo snel maar ah, dan moet ik nog even kijken of we dat gefixt krijgen dat die op afstand, maar dat ligt geloof ik aan je vehicles meta, niet aan de ambulance zelf. Dat die op afstand zo uitziet. Zie je dat? Ik stuur hem ondertussen. Oh nee, wat doe je nou? Nee, ja, ik stuur even snel een berichtje naar Enno die weet dat we. Uh, jongen! Nee, ik wil hier naar rechts. En dan ga ik gewoon deze meneer half aanrijden. Zo. Uh, ik stuur Enno even snel een message. Hij nee, weet dat wel zit mijn collega we ja mijn collega is er alweer patiënt is al overgedragen als goed is nou ik ga even laten zien hoe dat ding uitziet op afstand Even voor middel van een appje en dan gaan we daarna naar een chest trauma oftewel pijn op de borst is dat een pijn op de borst nee dat is geen pijn op de borst jawel ik maak er een pijn op de borst van en als ik het een pijn op de borst van maak dan is het pijn op de borst potman is u nee grapje ik ben niet zo ik ben niet zo um, Even kijken, hij ziet er zo uit op afstand. Stuurt. Zo, dan kijken we zo meteen wel wat Enno daar tegen te zeggen heeft. Daarop te zeggen heeft. Um, gaan we nu naar een A1. Is er een A1? code Yellow is geloof ik A2, maar ik maak daar lekker een A1 van. Dat is veel leuker voor iedereen. Wat leuk is met... Uh, of wat, wat je... Als je deze mod realistisch wilt spelen als je sowieso realistisch wilt spelen met de ambu kun je altijd naar een, uh, naar een melding lekker scheuren maar dan wel gecontroleerd scheuren dus uh, in principe hier snelheid eruit want we hebben groot licht Kijk, officieel moet je nu helemaal terug tot hier 20 km per uur en dan oversteken, dat doe ik zelf ook niet maar het zou dus wel moeten maar een GTA voelt dat veel te langzaam aan pak altijd de vrije baan maar het voornaamste is dat je lekker kunt racen en wat je niet zo kunt uh, of wat je dan als je een patiënt nog erin hebt en met spoed rijdt dan moet je veel rustiger rijden. Dan rij je eigenlijk niet om snel naar het ziekenhuis te gaan maar om toch je voorrang te krijgen. Maar nu kunnen we lekker hoppa en kijk zo joh hier tussendoor zo hoppa. Nou, dat is niet fijn als je een patiënt achterin hebt natuurlijk. Oh ja, dat moet ik ook nog zeggen, ik weet niet of ik het al gezegd. De intro, daar zien jullie andere beelden in dan wat in deze video voorkomt. Dat klopt, die beelden had ik al geschoten met een andere versie van deze ambulance. En toen was die ambulance helemaal, want die was er niet af, maar ik was zo dus ongeduldig om toch een video ermee te maken. En nu is deze ambulance afgemaakt, hebben we hem afgemaakt. Oh, dit was wel heel hard, Oké, okay, dat was iets te hard, rekening houden met het weer. Natuurlijk was het wel super veel te hard om de bocht in te gaan. Um... Ja, dus uh, die intro die heb ik wel gelaten, maar de beelden die ik had geschoten met de oude versie, die heb ik dus verwijderd. Mijn vrouw is aan de kant. Ik snap dat je naar me toe wilt lopen om een overdracht te doen van hé, hey, dit is er aan de hand. Maar dat doe je toch niet, dus wat heb ik er nou aan? Uh, dus de beelden, nogmaals, die jullie zien daar, dat zijn niet uh, de beelden die, uh, die in deze video daadwerkelijk voorkomen, maar het zijn toch mooie beelden die een beeld geven van deze ambu. En daar heb je vast wel iets, uh, ja, dan heb je in ieder geval een beeld, ik zeg wel heel vaak beeld nu, van hoe die ambu uitziet. Um, dit ziet er allemaal redelijk goed uit. We uh, gaan die mevrouw eens in de ambulance uh, uh, neerzetten. Uh, We gaan daarbij zitten Want ja treat the patient first ja dat probeer ik te doen zeg maar hoppa uh, zuurstof geven ik weet niet wat de vitale waardes waren uh, wat hadden we ook alweer Get patient is dat is misschien wel handig dat we even weten wat hier aan de hand is met deze mevrouw die lag er dus op de grond even kijken Meerdere wonden, dat is toch iets anders, ja tuurlijk. chest trauma is niet pijn op de borst, maar ik maak de pijn op de borst van, maar dan zie je toch dat er allemaal wonden op de uh, borst en zo zitten. Meerdere wonden, cruciale bloedingen, een beetje slaperig, hypotensie, femoraal fracture, in het verleden, bovenbeenfractuur. Uh, oh, dat <laughs> aangereden door een fiets. Dan doen we even uh, trauma treatment. Ja. Dan doen we nog even medicatie geven tegen de pijn en zo. maar nog even wonderverzorging, dus geloof ik hetzelfde in mijn ogen. En dan gaan we lekker aan het ziekenhuisje. Gewoon dikke A1 doen. Laat het weten in de comments. Nee, niet uit. Doe nou. Je moet mijn ziekenhuis gek. Hoppa, jij gaat nergens heen. Um, ja, we gaan gewoon A1. Of nee, toch niet? Zo, daar ben ik weer. En het is meteen het einde van de video. Uh, zoals je ziet, oranje is gefixt. Um, en voor de rest hoeft er niks meer verder gedaan te worden. Dus wat ik al zei, hij staat al op GTA 5 mod. Betekent niet dat hij al gereleased is, maar hij is al geüpload. Want.. Um, het is voor mij nu, als ik dit stukje opneem, inmiddels al woensdag. Ik heb het niet meer op dinsdag weten te uploaden, zoals ik had gezegd. Uh, maar het is woensdag, uh, ochtend. Ik ga hem dus zometeen uh, met alle credits en alles online gooien. En dan zal die pending komen te staan dan gaat iemand controleren of, uh, ja, hoe die eruit ziet waarschijnlijk. En of die in-game ook echt werkt en zo en dat soort shit. En dan uh, komt die vanzelf wel uh, online. En dan kunnen jullie hem downloaden. Dat kan dus zijn tot hij rond de tijdstip van de video online komt. Kan dus zijn dat hij woensdagavond online staat. Kan dus zijn tot hij vrijdag pas online staat of nog later. Dus uh, ik zou zeggen hou het even in de gaten. Ik stuur sowieso een linkje. En ik zet hem vast in de comments. Als hij gereleased is en natuurlijk in de beschrijving komt hij te staan. Um, en dan zou ik zeggen ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd wat het gaat zijn. Let me check. Um, even denken. Ik tank met Jan Willem, maar dat weet ik even niet zeker. Uh, dat zien jullie vanzelf wel. Tot dan. Doei.